Susanne en Thomas gingen dus op een date en het was zo gezellig, ze dachten niet dat ze zoveel te bespreken zouden hebben, aangezien ze elke dag elkaar zien en ook een soort van samen voor ruwe zorgen. Op de terugweg vertelt ze hoe ze eigenlijk zo diep in de put is gevallen en eigenlijk nog vrije is en ze vertelt wat voor held er eigenlijk voor haar staat en natuurlijk wat rumen voor haar betekent en wat er met haar vaders kind is gebeurd en nog veel meer andere dingen.